Premier Rutte brengt in de zomerhitte van Washington, DC, een bezoek aan het Witte Huis. Dat gebeurt niet elke dag. Dit is Rutte's eerste ontmoeting met Trump. En de laatste keer dat hij het Witte Huis bezocht is alweer zeven jaar geleden. Het uh, is om premier Rutte en zijn delegatie het Ik zou nu nog buiten de hekken, maar ik zou laten zien hoe zo'n bezoekje er vanaf de andere kant uitziet. Hier komt premier Rutte zo aan met de auto. Thank you very much. It's a great honor to have the Prime Minister of the Kingdom of the Netherlands. I mean, I think the EU uh, will be meeting with them fairly soon, They want to see if they can work something out. Uh, and that'll be good. And if we do work it out, that'll be positive. And if we don't, it'll be positive also. Because mm -hmm. no. we're just think about those no. cars no. that no. are no. in no. here. No. We'll no. do something. No. Right? No. But it'll be. Een uurtje spenderen ze ongeveer samen in de Oval Office. Wat er precies besproken wordt, dat vertellen ze natuurlijk niet. En soms duurt het jaren voordat de inhoud van de gesprekken naar buiten lekt. Uiteindelijk is de ontmoeting ook symbolisch. Om aan te tonen dat de band tussen Nederland en Amerika sterk is. Zelfs onder een omstreden president. Heming was vanuit Washington. Vrijels weer Weekblad.